Nou, we hebben vandaag de koop- en bouwovereenkomst getekend voor het nieuwe multifunctionele sportcentrum. Dus de helsige en het zwembad en sporthal gaat vervangen worden. Ja, wij zijn als aannemer zojuist gecontacteerd om de realisatie van het project op ons te nemen. Dus zowel het ontwerp als de realisatie van het sportcentrum. Nou, wij gaan natuurlijk nu met het ontwerpteam gaan wij het plan verder uitwerken naar een definitief ontwerp. Vervolgens uh, zullen wij uh, de bouwenvraag uh, moeten indienen. En uh, als dat pres, uh, proces doorlopen is, dan uh, hopen wij uh, maart uh, 2024 uh, te starten met uh, de bouw. Het nieuwe sportcentrum komt bij het station in Elst. En dat die nieuwe er komt, is hard nodig.